Kijk, het probleem van de VN is het gebrek aan aanraakbaarheid. Hoe ervaar je de toenemende ongelijkheid in de wereld? Hoe voel je dat? Hoe mis je diersoorten die nog niet eens een naam hebben als ze uitsterven? Kunst kan daar wat mee. Kunst maakt het ongrijpbare tastbaar. Ideeën of gevoelens en intuïties worden omgezet. Iets wat je kan pakken, wat je kan zien, wat je kan voelen, wat je kan horen. Het is eigenlijk heel simpel. Deeltjes CO2 in de lucht, die, die voel je niet. Maar wat ik wel voel is als mijn dochter zich verslikt. Uh, of als mijn moeder wordt overreden door een scooter. Dan ga ik niet wachten op regeringsbeleid of consensus in de EU. Maar ik ga direct helpen. Ik kom in actie. Maar ja, onze moeder aarde... Die wordt nu overreden door duizenden bulldozers en ons achterkleinkind heeft ademnood in een wereld die heet en verstikkend en vuil is. Kunnen we dat voelen? We zullen vormen van nabijheid moeten scheppen, manieren, ja, aanraakbaarheid en. Daarvoor moeten we niet wachten dat kunstenaars dat op gaan lossen voor ons. Nee, we zullen de kunstenaar in onszelf moeten wakker maken.